Hier is die dan... De Hij Is dit jaar erg mooi. We vragen altijd aan die man die, die graveringen maken, zo de lelijkste uit zijn winkel. Maar ik vind deze wel meevallen eigenlijk, toch? Goed, voordat we bekend gaan maken wie, wie Mama's Pride gaat openen en de winnen dus van vanavond, wil ik even, uh, ja, goed, zoals het woord, een paar mensen bedanken. Allereerst uh, Volt, voor weer jullie uh, kastvrijheid. Goeie is er al eens voor het geluid. Chad ja. en Jeroen voor de pauze muziek. Ja. Ik zie hem even niet, maar uh, Fabian, mijn uh, compaan uh, in de organisatie van podium, oh, ja, is ja. En heel belangrijk de mensen die uh, de punten hebben vergeven vanavond. En wij gaan daar even de gezichten bij, uh, want als mensen het niet ermee eens zijn, weten jullie waar ze te vinden zijn. <lacht> <lacht> Kom even naar boven, dan weten ze uh, wie, uh, wie het was. Uh, als eerste Paul Morel. <applaus> Dino Veke. En uh, wel eens goed. Kop van de dronk, de polymeel, je hebt Oh, daar is hij! Kan ik een beetje klaar naar huis Je kunt er best dicht. Nee, goed zo. Um, goed. Ben ik iets vergeten? Nee. geloof het niet, hè? dan moeten we jullie niet langer in spanning houden. Wie opent Mama's Pride op 13 mei in het Burgemeester Damenpark? Wie staat er trouwens allemaal op in Mama's Pride? Hebben jullie het programma gezien? Wat is cool? Dom Brothers. Black Wave. Young Blood. Youngblood. Nou, dus dat komt wel goed. Oh, ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Oké. Okay. Goed. Genoeg. Oh. Ja, dat is zo. Ja, we hebben geprobeerd de afscheidtoernee van de maar ze waren net iets te duur. Oké. Okay. Goed, jongens. De winnaar van Podium 2018 en de opening open act van Mama's Pride Komt naar boven, twee mensen. Barnabelle! Dames ja, een beetje naar voren, misschien willen jullie de mensen nog iets zeggen. Ja, ik wil wel heel kort iets zeggen. Um, dit is, hoeveelste keer is dit? Dat ik, ik, ik, ik, heb wel, ik heb echt al een paar keer meegedaan, iedere keer met een andere act en zo. En het was iedere keer net niet. En dit keer is het wel! Applaus! Goed, Barnabelle! Wij zien jullie heel graag 12 en 13 mei in de Burgemeester Dammevankade in op Mama's Pride. En uh, ze hebben hier die die de het lekker even wat draaien. Blijf nog lekker hier drinken wat biertjes en tot in mei.